Bij. Er zit een straat bij. Uh... 2019 was al een heel mooi jaar, dus ik denk dat 2020 ja. er is in ja. Dit is een soort ja. Het is een heel druk jaar geweest, dus dat hoop ik dan in 2020 een beetje meer te vinden. Hier heb je gewoon niet alleen muziek, hier zit ook hè, het theater bij. Sorry, sorry, sorry. Nee, nee, oh, over, over, over. Ik wil het nog wel. Zo, ja. Dit is de fase waarin we de overgang moeten maken naar die anderhalve meter samenleving. Alles, daar heb ik niks aan boos bo boosheid. Ik moet positief blijven. Anderhalve meter samenleving. Het probleem is dat nu mensen gaan hamsteren. En ik had een beetje hoofdpijn. En uh, anderhalve meter samenleving. Positief is het enige wat, wat, wat ons kan helpen. Dus houd vol. Want alleen samen kunnen wij dit aan. Een verhoogde straling die losgelaten wordt op mensen. Dat er echt wel behoefte is. Dat kunnen we alleen doen met z'n allen. Blijf zoveel mogelijk thuis. Dus houd vol. Want deze coronacrisis is een van de grootste samen. meest ingrijpende en meest bedreigende periodes. die ieder van ons ooit zal meemaken. Maak me boos. Ik heb dat steeds gezegd. Uit de ronddagen. Nederland is ziek. Anderhalve meter samenleving. Houd vol. En de patiënt. Ik ga hem zo meteen nog een stukje power meegeven. Heeft een medicijn op.